Dit is de SMEG A1NLK9. Een 90 cm breed staal fornuis voorzien van een gaskookplaat met zes branders. Een fornuis met strakke lijnen voor een industrieel effect. De kookplaat heeft stevige gietijzeren pandragers en branders met verschillende vermogens. Linksvoor zit de meest krachtige brander, de Wokbrander van 4,2 kilowatt. De bediening van het fornuis gebeurt onder de kookplaat. Met de klassieke smegknoppen. Hier bevindt zich ook de programmeerbare overklok. De oven zelf heeft een inhoud van 115 liter en beschikt over wel 16 functies, waaronder gril, conventioneel of een ondooi stand. Achter in de oven ziet u de ventilatoren voor de hete lucht. Onder de oven bevindt zich tenslotte een handige opberglade, die zeer soepel glijdt.